Dag dames en heren, de 30-daagse weerkaarten gaven al eerder deze maand aan dat hoge drukgebieden het weerbeeld zouden bepalen. In eerste instantie boven Scandinavië, later bij IJsland en Groenland, met daardoor een koud, lage drukgebied boven Noordwest-Europa. Mogelijk sneeuwbuien die het weerbeeld zouden bepalen. Nou, die sneeuwbuien zijn er wel gevallen, maar niet in ons land. Wel in Engeland, Frankrijk en Duitsland onder andere. We hebben uiteindelijk wel met koud weer te maken gehad. En deze vrijdagochtend bijvoorbeeld lag er zowaar ook in het oosten van Nederland... een heel dun laagje sneeuw, met temperaturen royaal onder het frispunt. Het is op dit moment echt aan het winter in Nederland, maar er komt wel een einde aan. En dat zien we heel duidelijk terug op de weerkaarten. Op dit moment is het zo dat depressies... ...ten noorden van ons land liggen, gevangen in van oorsprong hele koude lucht. Die koude lucht is ook terug te vinden boven het Europese continent. En in onze omgeving met weinig wind merk je dat in de lange winternachten het bij helder weer ook flink kan afkoelen. In de Belgische Ardennen hebben ze een reeks achter elkaar met temperaturen s'nachts tussen de min 10 en de min 16 graden gehad. Daar lag ook nog een beetje sneeuw. Maar ook in ons land hebben we soms eventjes strenge vorst kunnen noteren... In de kustprovincies was het vaak wat zachter, want met zo weinig stroming kan natuurlijk de wind heel makkelijk vanaf de warme Noordzee waaien. En die warme lucht kan dan ook heel makkelijk de kustprovincies binnenschuiven. Het leverde soms zelfs verraderlijke gladheid op met een enkel regenbuitje. Dit weekende lijkt nog eventjes een hoge drukgebied in onze omgeving tot ontwikkeling te komen. Het zorgt voor weinig wind en de koude lucht is nog altijd aanwezig. Maar de depressies, niet alleen ten noorden, maar zeker ook op de oceaan, die gaan opdringen. En zondagavond dan gaat het regenen en met een zuidenwind komt dan zachte lucht onze kant op. En daar hebben we begin volgende week mee te maken. En die lage drukgebieden die blijven het weerbeeld bepalen. Veel bewolking, hoge temperaturen, er komen ook weer nieuwe depressies vanaf de oceaan dichterbij. En pas als die depressies wat meer naar Scandinavië schuiven kan aan de achterzijde ook weer wat zachtere lucht naar het zuiden af gaan zakken. Maar of dat ons gaat bereiken, dat is nog eventjes de vraag. Voorlopig zitten we op de laatste kaart, vrijdag 23 december, net voor kerst, in de warme lucht met regenachtig weer. Maar de kou komt dus ook wel vanuit het noorden wat afzakken. Dat is iets wat we de komende tijd wel in de gaten gaan houden. Wat we namelijk zien... Voor de week met kerst 19 tot 26 december is dat nog altijd bij IJsland en vooral Groenland de luchtdruk duidelijk hoger is dan normaal. En ook verder naar het oosten is hoge druk te vinden. En daartussenin geklemd lage drukgebieden die dus vanaf de Atlantische Oceaan dichterbij komen richting Scandinavië schuiven. En aan de voorzijde met zuid- of zuidwestenwinden zachte lucht richting onze omgeving voeren. Terwijl juist dus later in de week, net voor kerst, koude lucht over de Britse eilanden naar de Atlantische Oceaan lijkt uit te stromen. Nou, met die laagdrukgebieden in onze omgeving valt er zowar eens wat neerslag. Neerslag van betekenis rond de normale waarde ongeveer. Duidelijk droger is het in de wintersportgebieden in het Alpengebied. Daar ligt al niet zo heel veel sneeuw en er gaat voorlopig niet echt heel veel bijvallen. Veel wisselvalliger is het in Portugal en Spanje. Ja, en we zien op de temperatuurkaart ook heel duidelijk die afstroom van koudere lucht weer ten westen van ons. Maar bij ons dus voornamelijk de zuidelijke stromingen met aanvoer van zachte lucht uit Zuid-Europa. Doordringend tot zuid scandinavië ja zelfs tot in Rusland is dat het geval. Het brongebied van eventuele echte diepvrieskou. Nou, als we in de pluim kijken dan zien we dat het winterweer van korte duur nog is. Zondag, de laatste koude dag. Vanaf maandag zien we zelfs een paar dagen waarbij de temperatuur in de middag rond een graad of 10, 11 uit gaat komen. Het is daarbij wisselvallig, winderig, somber weer. Sombere, donkere dagen voor kerst en dan richting... De wat langere termijn zien we toch weer een kleine daling in de temperatuurpluim terugkomen. Een duidelijk grotere spreiding. De weermodellen zijn best wel wat aan het zoeken wat uh, weertype betreft en wat uh, synoptische situatie, luchtdrukverdeling dus als het ware. Maar er zitten wel weer wat koudere uitschieters bij. En dat is ook niet zo vreemd als we kijken naar de nieuwste weerkaarten voor de periode van 26 december tot 2 januari, de jaarwisselingperiode. Veel meer hoge druk wordt er berekend boven Noord- en Oost-Europa... terwijl lage drukgebieden bij de Azoren en het Iberisch Gieralair eiland zijn te vinden. Dat betekent dat bij ons de wind toch wel weer de voorkeur heeft om vanaf het continent te waaien. Het continent waar natuurlijk onder de vleugels van het hoge drukgebied droog is. Dus ook die tweede kerstvakantieweek is erg droog in het Alpengebied. Aan de zuidzijde van de Alpen zit je misschien net wat beter zoals we hier kunnen zien. Ja, En verder opvallend... Centraal en Oost-Europa beginnen wat af te koelen. Onder de vleugels van het hoogdrukgebied kan de lucht tot stilstand komen... en in de lange nachten, zeker bij opklaringen, kan het toch aardig afkoelen. Dus je krijgt eigenlijk een brongebiedje boven midden-Europa van wat koudere lucht... Die met die oostenwind dan ook onze kant op kan komen. En Verder opmerkelijk, het noorden van Scandinavië, daar zien we weinig afwijking. Misschien delen ze wel mee onder de vleugels van het hoge drukgebied met de kou. Maar het zou ook kunnen zijn dat er net wat zachtere lucht om het hoge drukgebied heen het noorden van Scandinavië gaat aandoen. Vandaar dat eigenlijk het signaal minimaal is. Nou, bij dat alles, als we dan naar de luchtdruksituatie daarna kijken, dan blijven die hoge drukgebieden zo'n beetje ten noorden of ten oosten van ons liggen, dus de precieze locatie van zo'n hoogdrukgebied is wel bepalend... of het bij ons een beetje kil en somber weer is of zowaar echt een beetje winters. Wat we in ieder geval kunnen stellen is dat de westcirculatie die we normaal in januari hebben... met lage drukgebieden die richting Noord-Europa schuiven, niet echt een kans van slagen heeft. En dat zien we bijvoorbeeld terug in de neerslagafwijking. Juist de gebieden waar het altijd regenachtig is... Hier tussen IJsland en Schotland in, daar wordt juist een neerslag tekort berekend. Niet heel groot, maar goed, gezien de termijn is het wel een duidelijk signaal. Het is er ook wat zachter. En opvallend, boven Europa wordt niet echt een temperatuurafwijking verwacht. Dat heeft ook alles te maken met de grote onzekerheid. Nou, wat we in ieder geval kunnen stellen is dat na zondag de temperaturen even omhoog gaan. Maar daarna zijn er toch wel weer kansen op winterweer. Heel opvallend, een strakke westcirculatie, dat zit er. Eind dit jaar en begin volgend jaar in ieder geval niet in. Wat mij betreft, tot de volgende keer.